Eens in de twee jaar vindt op de markt in Deurne een metamorfose plaats. Mensen uit heel Deurne worden herenigd en vieren samen de verjaardag van de koning. Vorstelijk, met heel veel muziek, gekleed in oranje. Durne kleurt oranje presenteert The Royal Music Night 2015. Birgit Lewis, Danny Christian. Leona Filippo en veel meer. 26 april half negen, de marktdeurne. Gratis toegang. Voor meer info, check Deurnekleurtoranje.nl